Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe weekvlog en super leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag maandag en het is echt de meest druilige herfstdag ooit. Nou, niet ooit natuurlijk, maar het is gewoon heel erg nat, een beetje mistig en... Heel erg donker eigenlijk. Ik ben op dit moment bij Larissa thuis, zoals je misschien wel ziet. Larissa staat op dit moment in de keuken, want ze is even een theetje voor ons aan het zetten. En uh, we gaan vandaag een aantal video's opnemen, want we willen naast deze week vlog ook wat extra video's online zetten op ons YouTube kanaal. Dus we hopen dat jullie het leuk vinden. Wij vinden het in ieder geval leuk om weer uh, wat extra video's op te nemen. Oeh, lekker! lekker. Hij is lekker heet, dus kijk uit. Is het gewoon groene thee? Yes. Lekker. Een beetje een mixje van van alles. Misschien zag je het trouwens net al op de achtergrond. Maar hier liggen een aantal hele mooie kledingstukken. Want Larissa en ik mochten namelijk iets uitzoeken bij de webshop Guts Gusto. En ze hebben trouwens ook nog enkele fysieke winkels. Waaronder eentje in Utrecht. We dachten, we vinden het wel leuk om jullie een soort van mini shoplogje te geven. Nou, ik begin met dit allereerste item. Die is zo groot dat ik hem bijna gewoon niet helemaal in beeld kan krijgen. Maar deze hebben jullie als je onze andere weekvlogs al hebben gezien, uh, vast al voorbij zien komen, want ik heb hem al een paar keertjes gedragen. Super mooie grote, bruine teddyjas. Ik uh, ben er heel erg blij mee en ik ben echt een grote teddybeer als ik gewoon laten. slaat. Ja, opstaat, zo lekker. En dan heb ik hier een hele mooie longsleeve en hij is echt super zacht van stof trouwens. En wat ik wel heel erg leuk vind is dat hier zo'n knoopgedeelte zit. Dus het is een, een beetje een kroptopje, hij geeft een klein beetje huid. En ik vind dat het nogal kan zo in de herfst. En uh, ja, het is gewoon ideaal voor die dagen dat het zeg maar nog niet koud genoeg is om een hele grote trui te dragen. En je dus toch nog een beetje ja, wat meer huid kan laten zien. Volgende item is eentje die best wel goed eigenlijk bij de jas past. Ja. Het zijn net niet precies dezelfde kleuren bruin, maar ik denk wel dat het heel leuk is om bij elkaar te dragen. Het is namelijk een fanny pack met ook dat teddy stofje. Ik vind hem echt super schattig. Er zitten allemaal verschillende soorten ritjes en vakjes op, dus dat is super fijn en handig. En uh, ja, ik vond deze wel echt super cute. Dan hebben we allebei hetzelfde item. En dat is deze trui. Of eigenlijk is het meer een sweaterdress. En ik heb hem gekozen in het zwart. En daar is er in, ja wat is het? Een ja, beetje een ja En ik vind hem echt super zacht aanvoelen weer. En hij is ook lekker lang. En ook best wel dik. Dus dat is echt ideaal. Want je wil een sweaterdress Tenminste, Ik wil hem het liefst zonder een panty dragen. En uh, ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Aan de bovenkant heeft hij ook een klein colletje. Dus niet heel, uh, ja, een hele hoge. Maar wel een klein beetje. als je echt je hele nek lekker, lekker warm bedekt is. En uh, ja, ik ga deze ook inderdaad dragen met een paar overnieuwlaars. Dat lijkt Ja, me dat is wel tof. Maar ik denk dat het met Dr. Martens dus ook wel ja. heel cool was. Mm -hmm. Of misschien zelfs met een sneakertje. Mijn volgende item is deze olijfgroene. Donkergroene, lege Ik weet niet hoe je het noemt. Pantalon. Ik ben heel erg fan van de pantalon look. Die draag ik ook echt met van alles en nog wat. Uh, wat daar ook al zijn, misschien Dr. Martin. Sneakertjes. Kan ja. gewoon hiermee. En ik had nog geen donkergroen in de kast liggen. Dus ik dacht, dat is wel heel erg leuk. En dat vind ik ook een beetje zo'n herfst-winterkleurtje. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dan heb ik hier nog een culotte, maar dan met ripstof. En dat zie je nu best wel veel mm -hmm. overal. Ik vind het ook heel erg leuk. Heel erg herfstig. En ja, jullie weten dat we ook wel echt houden van culottes. Ik vind dat zelf heel erg leuk om te dragen met een chunky sneaker. Maar ik denk dat deze ook wel heel leuk staat met docs. Mm -hmm, zeker. En ik vind hem gewoon, ja, ik vind hem echt heel erg cool. We zijn super blij met deze items, en zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, en we hebben supergoed nieuws voor jullie, want we mogen een kortingscode met jullie delen en daarmee kan je dus lekker shoppen met korting. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik zou zeker eventjes de webshoppen kijken. Linkje vind je in onze beschrijving. En we zijn eigenlijk ook wel benieuwd of jullie deze winkel al kenden. Laat ons ook eventjes weten welke van deze items uit deze shoplogen jullie het leukste vinden. En laat ons ook even weten of je misschien nog iets op je winter- of herfstgarderobe wishlist hebt staan, een item dat je echt nog moet hebben om je en de rol waarmee aan te vullen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oh ja, ik heb trouwens ook nog twee andere hele leuke items van deze winkel. Uh, maar die zijn als het goed is wel uitverkocht. Dus ik ga ze alsnog laten zien, omdat ik ze wel heel erg leuk vind. Maar ja, misschien uh, zijn ze dus niet meer te koop. Dit is weer dezelfde top die ik ook in het zwart had. Die crop top. En deze heeft een hele mooie roeskleur. Daar ben ik echt dol op, zoals jullie weten. En dan heb ik hier ook nog een super mooie wrap skirt. En hij zit nog een beetje goud in verwerkt. En ook deze is er volgens mij niet meer in de webshop. Maar ik vond hem wel echt super mooi. Nou goed, we gaan nu heel even ons steentje opdrinken. En dan gaan we straks nog een aantal extra video's opnemen. Zo, de zon is weer onderaan het gaan zoals je ziet. Het is eigenlijk nog veel mooier in het echt. Misschien kan ik het ongeveer zo ziet het eruit in het echt. Dus ik ga denk ik weer mijn spullen pakken en dan ga ik straks weer uh, richting huis. Want Larissa en ik zijn wel onderhand klaar met alles waar we mee bezig waren. En uh, ja, dan ga ik even eten. Want het is nu, even kijken, het is nu half zes. Dus, zie jullie zo weer thuis. Hi allemaal, het is alweer de volgende dag en zoals je ziet ben ik al klaar voor vertrek. Het stormt nu buiten dus ik ben toch nog een paar minuutjes aan het wachten voordat ik weg kan. Ik wil het ook eventjes hebben over uh, de vlog zelf. Ik weet niet of jullie de vorige vlog hebben bekeken maar Larissa vroeg in die video om uh, wat feedback, omdat uh, we zijn wel redelijk nieuw in het weekvloggen en uh, tot nu toe worden ze steeds heel erg lang. We hebben het idee dat ze misschien te lang zijn bijvoorbeeld en uh, ja, we zijn wel heel erg benieuwd wat jullie er allemaal van vinden en of jullie ons wat feedback kunnen geven. Dus we hadden wat vragen bedacht waarvan we hoopten dat jullie ze misschien wilden antwoorden. Maar er is dat in de vorige vlog dat helemaal achterin de video neergezet. Dus misschien um, had je het dan al weggeklikt. Dus ik wil bij deze ook nogmaals vragen om jullie feedback. We hebben in de beschrijving een aantal uh, vraagjes dus gesteld over de weekvlog en zou het super fijn vinden als jullie deze willen beantwoorden in de comments bijvoorbeeld dat zou ons heel erg helpen en mocht je al feedback hebben gegeven en je merkte helemaal niks van in deze vlog het spijt me maar we lopen een week voor dus ik heb nu nog geen feedback kunnen lezen omdat hij pas aankomende zondag online komt dus een week later. We gaan wel alles doorlezen en echt even goed bekijken hoe we sommige dingen misschien anders kunnen doen. Maar als je daarvan dus nog niks merkt in deze video, dan komt het dus daardoor. En uh, dat wilde ik nog heel even kwijt. En dan ga ik nu even mijn spullen pakken en richting Larissa. Want we gaan weer verder met filmen. Nou, ik ben weer bij Larissa thuis. We hebben <laughs> net heel eventjes uh, gefilmd hier. Het was best wel een beetje lastig met licht. Want het is bewolkt. Dus het wordt licht en donker, licht en donker. Maar voor de rest ging het wel goed. En dus dan gaan we nu uh, oh, aan nog een we video beginnen. Zo, maak een klein tijdsprongetje. Want het is ineens avond. En ik zit hier samen met Jen. Oh, hij is blurry. Oh. Oh. Is hij nou scherp? Wacht. Ja! Hoi! En uh, we zijn nu even lekker aan het eten. Ik heb hier een... Uit eten? Nee, we zijn lekker aan het eten. Ik heb een pompoensoepje gemaakt door Jen. En wij gaan straks naar een vriend van ons, Jelle. Want hij heeft een dochtertje gekregen. En die gaan wij voor het eerst bekijken. Yes. Dus, heel erg leuk. En ik weet niet of ik daar straks ga filmen. Want het vind nogal wat om de vlogcamera vol op een baby te zetten. Dus ik denk dat ik het niet ga doen. Maar ik kan wel even vragen of ik eventueel... Het achterhoofdje mag filmen ofzo. Nee, kijk maar even. Dus uh, ik zie jullie zo weer. Goedemorgen. Nou, zoals je hebt kunnen zien heb ik gisteren dus niet gevlogd toen we op babybezoek gingen. Want... Ja, ik weet niet. Ik zat daar en ik had zoiets van, nou ja, ik, ik wilde het helemaal niet. En uh, het was zo'n lieve kleine baby. Ik ben super trots op Jelle en zijn vriendin. En ik voelde het gewoon heel even een privé momentje. Ik weet niet, het voelde raar om dan ineens de vlogcamera erbij te pakken. Of überhaupt zelfs de camera. Het was ook gewoon donker. Dus ik denk niet eens dat je wat had kunnen zien. Maar ik kan je wel vertellen dat ik het wel heel bijzonder vond om... Uh... Ja, om mee te maken gisteren. Maritzen en ik moeten een hoop afmaken vandaag. Ik moet ook de video even afmaken die vandaag als het goed is online komt. En het is weer de eerste extra video's sinds tijden. Dus ik hoop dat die uh, door iedereen gezien wordt. Ik moet het in ieder geval gewoon even goed via Instagram stories denk ik promoten. Oh, sorry jongens. Ik heb echt de hele tijd net gevlogd met een of andere traankorst bij mijn oog. Ik ga even mijn koffie opdrinken. Dan ga ik me wel opfrissen. En dan kom ik ernaar terug zonder oogslot bij mijn oog. Zo, ik sta nu buiten. Een beetje aan de Singel hier in Utrecht. En het is hier echt super mooi. Nou, Tenminste, dit is niet de Singel. Het is dus eigenlijk de En Larissa en ik hebben net fotootjes geschoten. Larissa is hier. Hallo. Ik dacht ik kan er gelijk even een paar laten zien. Deze zijn wel heel erg leuk geworden. En dan mijn look Met mijn overnie laarzen. Ja, want Larissa heeft hele mooie overnie's aan. En ik zit te denken om ja. ze ook te halen. Je hebt Die hebben we natuurlijk vorige hadden... keer laten zien. Ja, precies ja. Ik vond het wel heel erg leuk met deze jurk. En dan het hoedje om het echt helemaal af te maken en herfstproef. Dus lekker herfstuitfitje. Kijk eens waar we zijn. Hallo! <laughs> ja, we gaan sporten. We hebben er niet zoveel zin in. Maar uh, het is goed dat we het gaan doen. En we gaan het hier doen. En de zon is aan het ondergaan. Die is echt mega mooi. Dus, maar goed, laten we naar binnen gaan. Zo, ik ben nu weer thuis en lekker gedoucht. Het is nu tijd voor het avondeten. En dit keer eten we, wat is het? Een vegetarische schnitzel met snijbonen en aardappeltjes. En vanavond komt Boxing Stars met Masha en ik ben heel erg benieuwd. Die ga ik sowieso kijken en dat komt over een half uurtje ongeveer op. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe die wedstrijd gaat zijn. Ze heeft wel een lekker pakje aangetrokken. Nou, zo die gaat in TT joh. joh. Ze krijgt niet eens een kans. Zij zo op je af komt stormen. Dat is echt heel moeilijk om dan over te gaan nemen. Nou, matje heeft verloren. Dat is wel echt super jammer vind ik. Want ik was wel echt voor haar. Maar uh, ik moet zeggen, het was ook wel denk ik een hele lastige wedstrijd. Omdat dat andere meisje gewoon echt heel snel was. En dan is het heel moeilijk, denk ik, om daar tussendoor te komen. Dus, uh, maar ja, wel goed gedaan. Nou, het is inmiddels weer de volgende dag. En ik zit hier bij Broei samen met Larissa. En we hebben net uh, even wat lunch besteld. Want we wilden hier heel eventjes werken. Maar dat doe je natuurlijk niet op een lege maag. Dat doe je zeker niet op een lege maag. Dit is de aardappel aardbeersoep En dit is een cappuccino met havermelk. Dus die gaan we eerst eventjes opeten. En uh, ja, ik denk dat het wel heel lekker is. Dus eet smakelijk. Makelijk. We hebben net gezien dat er een nieuwe supermarkt aan de overkant was geopend. Dus daar gaan we eventjes heen. We houden van supermarkten. We zijn een beetje aan het... Nou ja, Larissa is aan het shoppen. En uh, we komen nu hier bij een schap. En die is 100% vegan. Dus dit is allemaal 100% vegan. Nu zijn wij niet vegan, maar ik vind het wel heel interessant. Deze zag er bijvoorbeeld wel lekker uit. Gluten-free plant-based deep chocolate brownie. Het was gewoon heel lekker. Heel makkelijk, ja, is heel chill. Hier staan. Je weet er gewoon zeker van, ik heb gewoon weekend dingen te pakken. Maar ja, het is wel weinig. Oh, het is echt goed. letterlijk dit. Maar goed, voor ja, de makkelijkheid. Hi iedereen, ik dacht, ik check eventjes een keertje met jullie in. Ik heb twee dingen om te zeggen. Het eerste is dat ik vandaag heb ingegeven op mijn guilty pleasure. Dat is red bull. Ik ben wel heel erg veel meer afgekikt dan, uh, nou, zeg maar, in mijn studententijd. Als ik dan zeg maar tentamen had, en dronk ik er wel. Eén per dag. Misschien soms twee, maar liever niet. Maar wel één per dag. Oké, okay, best. Nou, door de jaren heen, want ik ben natuurlijk die studentstijd al lang voorbij. Is het wel wat minder geworden. En nu nog iets minder. Maar vandaag had ik heel erg zin in. En toen dacht ik, oké, okay, ik neem er één. Maar ik ging er net echt zo totaal slecht op. Ik weet niet of je het ook nu nog een beetje aan me kan merken. Maar ik voel me echt best wel verrot. Trillerig of zo. Dus hij is echt totaal verkeerd gevallen. Dus... Um, ja... Geen goed spul, jongens. Ik weet het natuurlijk. Daarom noem ik het ook een guilty pleasure. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk dat ik er nu eventjes wel vanaf kan blijven. Omdat ik me nu dus echt best wel slecht voel. Wat ik ook wilde laten weten is, van well, je hoort misschien aan de achtergrond. Ik ben aan het koken op dit moment. Dit is een uh, braadworst van de vegetarische slager. En uh, zoals je kan zien heeft hij een lekker bruin kleurtje gekregen. Volgens mij gaat het nu wel heel hard. Dus ik denk dat ik hem eventjes uit de pan ga halen ik vind het super leuk om gewoon wat meer vegetarische opties te ontdekken en proeven. Want volgens mij in de vorige weekvlog is dat geweest heb ik dus die kipstatee geprobeerd van Korn. En uh, ik zal zo meteen eventjes dit filmen wat ik van dit worstje vind. Ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Zo, dit is het resultaat. Ik moet zeggen het ziet er echt heel erg goed uit. De worst zeg maar. Ik weet niet of jullie het echt kunnen zien op beeld. Maar ja, het ziet er niet heel soort van anders uit dan vlees. Best wel goed. Uh, de, ja, zoals je misschien wel ziet, er zitten inderdaad klontjes in mijn jus. Want ik kan zelfs de meest makkelijke jus gewoon niet maken. Maar het zal vast geweldig smaken. Dus ik ga jullie even neerzetten, want dan gaan we nu de proeftest doen. Mmm, dat is echt super chill. Ik had echt verwacht dat het een heel soort van raar zou smaken. Maar het ruikt ook echt gewoon heel erg, gewoon alsof het vlees is zeg maar... Ja, deze krijgt echt van mij twee duimen omhoog. Hele goedemorgen. Het is een vrijdag. En ik uh, nou, ben blij dat ik eindelijk kan vloggen. Het is eindelijk licht. Vanmorgen was het echt pik donker en mistig. Nu is het nog steeds mistig ik ga straks naar Utrecht ter Weide om mijn wimpers bij te laten vullen want zoals je ziet heb ik niet zoveel meer zo so, ik ben er weer mijn wimpers zijn weer helemaal mooi gedaan Dus ik wil Anja weer heel erg bedanken van Lashes More want ik, ze doet het altijd zo ontzettend mooi mooi natuurlijk het is zeg maar vol maar het is nog wel natuurlijk en dat vind ik heel belangrijk bij lash extensions dus ik ben er helemaal klaar voor, voor dit weekend. Ik ga nu de schijn pakken richting Houten, want uh, ik heb met Larissa en Serena afgesproken. Dus daar uh, heb ik heel veel zin in. Het is trouwens echt super koud vandaag. Winter komt eraan, jongens en ik ben er niet echt klaar voor. Maar goed, kom goed. Ik zie jullie straks in Houten. Hallo! Zo, kijk eens bij wie ik ben. Bij oh Serena. Ik zie er echt niet uit. Mag ik even uitleg geven over mijn haar? Ja, is goed. Want ik ben echt een soort van Hermione nu. Ik moet een, ik moet een stijltang uh, gaan testen. Dus ik dacht, hoe gaarder mijn haar eruit ziet, <laughs> hoe beter het re resultaat. Dus ik heb het al twee dagen niet geborsteld. Ding! Maar moet je kijken hoe hoog het zit? Dat is echt niet normaal. Ja, ja maar ik had, ook, ik had ook een andere tang gebruikt voor uh, weet je, die kleine. Die, die, uh, ja, -curler. klopt. Dus ik... Daar, daar krijg je ook heel veel voor. Je ziet er alsnog gewoon goed uit. Larissa is hier ook. Maar had, dat wisten jullie eigenlijk al. En uh... Coco in Clearings ook. Hallo. Ja. Lekker genieten. Oh, was dat een kweldruppel? Dat oh, was een echt? kweldruppel. Ja, hier. Oh, oh <laughs> ja. ik vind je niet vies hoor. Ja. Geniet als. Nou, we gaan Marcel aankleden. Kijken hoe lang we erover doen. Was je voet? Was je voet? Ja. Hopla. Je hebt een hele dikke bibs, liefje. Dat wel luier. Zo hé. Hey. <laughs> die doen we straks. Die doen we straks. Ja, nee, hij zit nog ja. helemaal niet, joh. <laughs> ja, nu zit hij aan. Kijk, zo leuk. Beentjes te leuk. Zit zit echt in. zo te kijken naar die beentjes. Zo'n leuke beroep. Oh. <laughs> gebeurt er allemaal? Nu ben je ineens rustig. Oep, so sokje. En nu. Oh, kijk, deze heeft knoop. Schuitje. Wow! Je lekker, lekker hè? Ja! Dat ruikt echt heel lekker. Dat he? was het. Knopie, laatste knoopje. Ja! Wat ziet er goed uit? Ja. ja! We zijn heel even de kringloop ingedoken en Larissa en ik hebben deze broek gevonden. Met glitter. Dus die gaan we nu even passen. Want volgens mij is die wel heel erg cool. Glitterpet. Skeletten. Yes, Ook leuk met die sneakers eronder is trouwens. Ja, hè? Ja. Ik vind hem wel leuk. 6 oh. euro. Nice. Vijf, toch? En er, nee, zes. Oh, zes. En er hangen er nog best wel veel. Er hangen er echt meerdere. Want dit is een nieuwe met een label eraan. aan. Dus. Kijk, wat heeft die op? Oh, super lieve mutsje. mutsje. Die is ook heel leuk. Ik weet niet hoe duur die is, maar ik denk echt een euro of zo. Staat je goed? Staat je goed, hoor. Oké, okay, ik heb hier een cropped sweater aan. Deze is van misguided. Maar um, ja, het is toch niet helemaal mijn ding. Maar op zich, als je hiervan houdt, cropped, wit... Met een high-waisted broek nou, ik zie kan het wel nee, leuk zijn. Maar niet voor mij, dus deze, deze laat ik hangen. Dit is sowieso de beste aankoop die je kunt doen. Uber-iets. Ja, joh. Hoeveel kost die 10 euro. Kost die. Ja, jongens, ik stop met Endless Weekend. Uh, vanaf nu kun je mij je uh, eten laten, uh, laten bezorgen. Endless Foods. Verder heb ik ook iets heel anders tofs gevonden wat ik ga kopen. En dat is deze te gekke puzzel. Moet je kijken. Hoe dit plaatje is. Ten eerste echt super uh, heftig. En aan de andere kant zit hij is namelijk dubbel. Uh, dubbel. Heb je ook nog deze. Double faced puzzel. Ik vind hem heel erg cool. Zo ik ben thuis. En ik wilde nog eventjes deze lamp laten zien. Deze heb ik namelijk net bij de Action gescoord. Zijn we nog heel eventjes heen gaan. Ze hadden heel veel leuke interieurspulletjes. Maar ik kan eigenlijk alles niet kwijt. Maar deze dacht ik van wel, want ik vond hem op zich wel cool, industrieel, een beetje eruitzien. Maar dan echt voor zo'n spotprijsje, want volgens mij was die 8 euro of zo. Zo, dan ga ik me nu eventjes opfrissen, theetje drinken en uh, avondeten maken. En daarna ga ik richting een vriendinnetje. Want zij is jarig vandaag en ze vierde verjaardag. Al onze vrienden er komen ook, dus het wordt sowieso één grote gezellige boel. Ik heb er echt mega veel zin in. Zo, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En dat klopt, ik heb een dagje overgeslagen met vloggen. Want vrijdag had ik een superleuke verjaardag trouwens. Iedereen was compleet. Ik vond het echt zo leuk om iedereen weer bij elkaar te zien. Het was zo gezellig. We hebben nog wat groepsfoto's gemaakt ook. En gewoon een leuk feestje gehad daarna. En de zaterdag ja, heb ik een soort van zondag gehouden. Ik heb de hele dag in bed gelegen. Ik heb helemaal niks gedaan. En ik dacht ja, om dit nou te vloggen, om de zoveel seconden van, ik ben nog steeds niks aan het doen... Nou ja dat is niet echt heel erg boeiend en dan nu deze zondag had ik wat in te halen dus ik ben begonnen met het schoonmaken van mijn woonkamer want het leek echt een beetje alsof we een feestje hadden gehouden alsof ik in een studentenhuis woonde maar het was gewoon best wel een zooi dus we zijn er een beetje tegenaan gegaan door even goed schoon te maken allemaal oh dit is de wekker of de timer van mijn soep. Want ik ben ondertussen ook een pompoensoepje aan het maken. Daar heb ik echt mega veel zin in. Dat is van de pompoen die ik op de pompoenboerderij toen had gekocht. Een paar vlogs terug. En um, ja, het leek mij wel chill om wat vaker soep te maken dit najaar. Omdat het gewoon super makkelijk is. Maar ook gewoon echt enorm lekker. Um, dus die ga ik nu eventjes afmaken. En dan uh, heb ik een lekker soepje aan. Ik ben bij mijn ouders thuis en kijk eens wie hier is. Ja! Hallo! Zo, ik ben weer thuis. Als je afvroeg wat ik net heb gegeten, dat was Soto Ayan. Dat is een soep met kip. Een Indonesisch recept. En dat had mijn moeder gemaakt. Al mijn tante kwamen ook nog gezellig langs. Dus dat was heel erg gezellig. En nu ben ik weer thuis. Dus ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Op de woensdag hebben we ook extra video's plaatsen. Dus zorg dat je die niet mist. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef deze video ook een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!